Ocean initiatives play a huge role in helping Surfrider Europe understand the condition of our coastlines and waterways. Petra Anselen-Klinas, stecknear at the Zoyban, the surface of the world, where we de the fish. The data chosen during the of helps our fight the pollution of plastics. It helps Surfrider to identify the most vulnerable areas and the sort of water that is found. We use these data to talk to the public and ask them to adopt measures prevention contre la pollution plastique au niveau local, national en européen. Миналата година отвоихме броя на почистване на трей. Тази година искаме да мобилизираме нашата европейска общност с цел да развием базата ни данни за морските отпадъци. de Ocean Initiatives del 2020 stiamo chiedendo ai nostri volontari Marine Debris tracker. Pour cela, crée un compte, choisis la liste Surf Europe et commence le tracking des déchets. Les données de ta collecte seront directement envoyées dans la base de données de Surf Rider so Whether you have just one second to pick up waste along your path or a full afternoon to join a local collection. El poder de proteger los está en tus manos. La aplicación Marine Debris Track y